21. Jozef in de gevangenis. Wat erg voor Jozef, hè? Nu zit hij in de gevangenis en niet in de vlak bij huis. Nee, in dat verre land, in Egypte, een heel eind bij zijn vader vandaan. Zijn vader weet niet eens dat hij hier zit. Zijn vader denkt dat hij dood is, dood gemaakt door een wildtier. Dat hebben zijn broers toch aan de vader verteld. Daar zit hij nu in de gevangenis. Het is net of hij een boef is. Zal het ooit weer goed komen met Jozef? Ja hoor, het komt allemaal goed, want de Heere God zorgt voor hem. De baas van de gevangenis ziet wel dat Jozef geen poef is. Jozef is altijd vriendelijk, daarom laat de baas van de gevangenis hem allerlei werkjes doen. Jozef hoeft niet meer zo erg opgesloten te zitten. Hij mag elke dag eten brengen aan de andere mensen die in de gevangenis zitten. En het is weer, net als in het huis van Potifar, alles wat Jozef doet, lukt. Weet je wie er ook in de gevangenis zit hè? De schenker en de bakker faro, van de farao, de koning van Egypte. De schenker moest elke dag lekkere wijn in de beker van de farao doen. Die wijn maakte hij van druiven. Maar op een dag heeft hij iets verkeers gedaan. Toen heeft de farao hem in de gevangenis laten gooien. In dezelfde gevangenis waar Jozef is. En de bakker moest elke dag lekker brood bakken voor farao. Op een dag heeft hij iets verkeerds gedaan. Toen heeft Farao hem in de gevangenis laten gooien. Daar zitten de schenker en de pakker nu samen. En ze kregen elke dag eten van Jozef. Op een morgen als Jozef hun eten brengt, zitten ze heel somber te kijken. Wat is er met jullie aan de hand? Waarom, ki waarom kijken jullie zo sip? Vraagt Jozef. De schenker zegt, we hebben allebei zo, toch zo vreemd gedroomd. We denken dat die droom iets betekenen, maar niemand kan ons vertellen nu we in de gevangenis zitten. Jozef zegt, dat kunnen mensen ook niet. Alleen de Heer God kan vertellen wat een droom betekent. Vertel me eens wat jullie hebben gedroomd. De schenker begint eerst. Hij zegt, ik droomde dat ik weer bij de farao het werk was. Ik, ik stond in de tuin bij de druifstokken. Een druifstok had drie takken. Die drie takken begonnen te bloeien en er kwamen heerlijke trossen druiven aan. Ik perste het sap uit de druiven en dat sap deed ik in een mooie zilveren beker van de farao. Toen bracht ik de beker bij de koning. Dat was een mooie droom. Jozef weet wat de droom betekent. Dat heeft de Heere God hem verteld. Jozef zegt, die drie takken betekenen drie dagen. Over drie dagen bent u weer uit de gevangenis. Dan mag u weer wijn in de beker van de koning doen, net zoals vroeger, als u vroeger deed. Nu wil ik u iets vragen. Als u over drie dagen weer bij de farao werkt, wilt u dan tegen farao zeggen dat ik hier ook in de gevangenis zit en ik heb niets verkeerd gedaan? Misschien mag ik er dan ook wel uit. De schenker belooft Jozef dat hij uh, aan Farao zou vragen of Jozef weer uit de gevangenis mag. De bakker wil nu ook graag zijn droom vertellen. Hij zegt, ik droomde ik, dat ik drie manden met broodjes en gebakjes op mijn hoofd droeg. En in de bovenste mand lagen lekkere gebakjes voor Farao. Maar de vogels vlogen in de mand en pikten in de taarten. Was dat ook een mooi droom? Nee. Jozef moet de bakker iets naar vertellen. Hij zegt, drie, manden, drie ma manden, dat betekent ook drie dagen. Over drie dagen bent u ook weer uit de gevangenis. Maar u bent dan niet bij de bakkerij bij Varao. De koning zal u voor straf laten doodmaken, omdat u verkeerde dingen hebt gedaan. Drie dagen later is er een groot feest, want Farao is jarig. Dan laat de farao de bakker uit de gevangenis halen. De bakker wordt voor straf gedood omdat hij verkeerde dingen heeft gedaan. Farao laat de schenker ook uit de gevangenis halen. Maar de schenker mag weer wijn in de beker doen. Hij is weer de schenker van farao. Wat is hij blij dat hij weer vrij is. Hij gaat feest vieren met de andere knechten van de koning. Aan die nare gevangenis wil hij niet meer aan denken. Daar is hij gelukkig weer uit. Maar hij denkt niet meer aan Jozef. Hij is Jozef helemaal vergeten. Dat is niet aan, aardig van de schenker. Hij had toch iets beloofd.